Daar hangt nogal iets om dat growth hacking, dat het een soort wondermiddeltje is van dan gaat ook organisatie groeien. Dat is helaas niet het geval. Growth hacking is populair en wordt gezien als het nieuwe marketing. Maar wat is growth hacking nou precies? En kun jij daadwerkelijk jouw onderneming ermee laten groeien? Ik ga het aan een expert vragen. Welkom bij ZvD TV. En hij is hier, uh, een, ja, ik noem je maar even een expert, om even te framen, Bart Snijders <laughs> van Sprints en Sneakers. Want jullie zijn erin gespecialiseerd, toch? In growth hacking. Wij doen growth hacking. Wij, jullie doen growth hacking. Voor ja. de leek, wat is het? Een experimentele manier van marketing om uh, snel te ontdekken wat een bedrijf doet groeien en wat niet. En wat is dan anders dan normale marketing? Ja, dus traditioneel gezien denk ik dat, uh, dat marketing ook wel uh, ging om, om het merk, om communicatie en vooral zoals we dat noemen dan bekendheid creëren inderdaad. Ja. Ik denk het verschil wat je bij growth hacking ziet is dat het uh, uh, full funnel is. Dus we werken niet alleen aan bekendheid, maar we werken ook aan conversie. We werken aan uh, uh, een stukje sales wat vaak online plaatsvindt tegenwoordig. Retentie, maar ook referrals. Denk aan Uber Eats, waar je bijvoorbeeld een referralcode aan je vrienden of vriendin kan ja, geven. Dus de hele funnel, daar bedoel je mee de, de hele klantreis? Om de hele de klantreis. Ja, okay. ja, dus klantreis inderdaad ja. vanuit het perspectief van de klant vaak. Ja. En, en funnel noemen we het dan als je vanuit bedrijfsperspectief kijkt. Omdat het dan meerdere klanten zijn. Vanaf een hele koude lead totdat die klant is en dan blijft. Juist. Echt een methodiek die is ingericht om, om constant te kijken van uh, waar, waar besteden we ons budget? Waar besteden we onze tijd? En uh, hoe kunnen we dan nou heel snel leren waar we dat goed besteden? En geldt dat alleen voor het marketingteam, dat Growth Hacker? Ja, dus ik zou ook niet uh, zeggen uh, het optimaliseren van je marketingfunnel, maar eigenlijk van je, van je groeifunnel, dat het ook een stukje sales omvat, maar ook vaak product. Maar als ik nou, uh, ik kom heel veel MKB'ers tegen. Mm -hmm. uh, die verkopen uh, accessoires voor tractoren of uh, metalen liftdeuren, om maar eens ja. te noemen. De smeerolie de van Nederland bedrijven. zijn er heel veel, hè? Dat ja, ja. uh, zijn de meeste, denk ik wel. Ja. Uh, ik hoor ze al praten nu. Mm -hmm. uh, waar heeft hij nou toch over, weet je wel? Ja, ja, ja. Uh, is het voor elk bedrijf? Uh, uh, relevant, dit? Dat is een goede vraag. Ik, uh, uh, waar wij minder fan van zijn, is uh, partijen waar we de conversie niet direct kunnen meten. Uh, dus denk aan een product dat in een supermarkt komt te liggen. Uh, dat, dan zul je uh, logischerwijs online campagnes en lawaai gaan maken... zodat mensen je kennen en dat in de supermarkt gaan kopen. Mm -hmm. Maar die conversie is, is, is moeilijk te meten, omdat het niet direct is. Mm -hmm. He, dus bedrijven waar we uh, de transactie ook kunnen meten... en dat kan ook wel offline sales zijn. Daar in principe kunnen we Growth hacking op toepassen. Waarbij we wel zien dat we hebben verschillende teams hebben. We hebben B2B, we hebben uh, e-commerce, B2C of, of SaaS-achtige uh, proposities. B2B wel wezenlijk een andere aanpak heeft. Wat maakt het anders? Um, B2B heeft vaak minder data, minder datapunten. En dus daarmee uh, vaak ook wel wat langere sales cycles. Uh, en dus vereist dat ook een andere aanpak. En kun je dus ook um, minder snel conclusies trekken op experimenten... om te kijken of dat significant een verschil ja, ja, maakt. Hè? Ja, ja. Want als je sales cycle zes maanden is... En, en je wil op conversie meten of een tactiek die je bedenkt... En je werkt uh, met een pakket van 50 klanten, bij wijze van spreken. Dan is het anders ja. dan dat je 300.000 klanten hebt... en je hebt yes. 80.000 touchpoints waarop ja. je kunt te testen. Ja, en bij e-commerce kun je bijvoorbeeld een A&B test doen... op bijvoorbeeld een knop, hè, om, ja. om die anders instellen. Zou ja. Dan kun je vrij snel ook ja, ja. als je genoeg data hebt... weten of dat significant beter of minder wordt. Bij B2B is het ook niet zozeer één knop. Het is vaak de combinatie van kanalen... die maakt dat iemand overtuigd wordt. Hè. Maar dan ga je ook in mijn ogen meer richting een Base marketing-achtige strategieën zo in plaats van feitelijk growth hacking. Behalve dat je daar wel die growth mindset in kunt toepassen. Omdat je, ja die growth mindset gaat heel erg over het always be learning, constant nieuwe dingen proberen. Als je doet wat de concurrent doet, krijg je de resultaten die de concurrent krijgt. Ja. Dus uh, dat kun je er wel wezenlijk in toepassen. Want wat zou je advies zijn dan, stel, pak die liftdeurenfabrikant eens even, die vraagt jou om hulp. Die zegt ik ja. wil harder groeien, ik mm -hmm. heb meer klanten nodig, meer omzet nodig, hoe zou je dan naar binnen stappen daar? Um, dan zou ik waarschijnlijk een vergelijking maken met een ander type klant, die, uh, die dan kan ik bijvoorbeeld Limax noemen. Die leveren uh, paddenstoelen aan supermarkten. nou Een niche, heel specifiek. Ja. Uh, en, en de doelgroep is daar inkopers van supermarkten in Europa. Nou ja, dat is niet een supergrote groep, maar die kunnen we wel in kaart brengen. He, dus we kunnen die, die, uh, uh, een hitlist creëren als het ware. Ja. Hè? Dus in kaart brengen wie waar zit en... Uh, welke kanalen die persoon gebruikt, wat de LinkedIn-profiel was en allerlei gegevens waren, zodat we heel gericht een net kunnen zetten om, om die accounts heen. Yeah. En ervoor te zorgen dat overal waar die personen zich uh, bevinden online, dat ze waardevolle content van ons te zien krijgen. Uh, dus dat we altijd waarde gaan bieden richting die doelgroep om uh, uiteindelijk met ze in contact te komen en een potentiële deal uh, te gaan initiëren. Is een contentstrategie altijd onderdeel dan van zo'n. Uh, okay. Ja, 100%. Oké. Omdat wij heel erg geloven in, kijk, wij kunnen door, door de psychologie zeg maar, goed te snappen van wat maakt nou dat iemand klikt. Uh, uh, of niet, die kunnen we heel goed toepassen. Maar in die end geloof ik heel erg, zeker in B2B, maar ook in B2C... in het leveren van waarde. Want hoe meer waarde je levert, hoe meer mensen ook geneigd zijn... om uiteindelijk denk ik bij jou te gaan kopen. En mm. je kunt wel met clickbait zorgen dat mensen... gaan klikken op jouw advertentie. Maar dat is volgens mij niet helemaal de strategie... die je zou moeten willen voeren. Maar toch weer even terug naar die symbolische liftdeurfabrikant. Ik kom die type ondernemers heel vaak tegen. Vaak ja. een website uit 2015. Ja. Uh, uh, ze doen er geen reet mee, mm -hmm. uh, uh, ja, ze, de, de baas heeft wel een LinkedIn profiel, maar heeft heeft ook al zes jaar niet opgekeken. Ja. Het boeit ze ook niet, ze halen best wel prima handel ja. uit de offline, weer, gewoon uit de echte wereld. Gewoon hand uit de mouwen en uh, huppakee, rampen stampen. Ja. Zijn er dan momenten dat je kan denken, ja maar dan kunnen we niet samenwerken? Of uh, hoe, is, laat ik zo zeggen, is dat wel een probleem eigenlijk? Uh, nou ja, als, als zij hun groeiambities niet kunnen waarmaken. Dan zouden wij een partij kunnen zijn die, uh, die ze zouden kunnen helpen daarbij. Ja. Even vanuit de, de realiteit dat ze wel bereid, moet, bereid moeten zijn om, om nieuwe dingen te gaan doen. Uh, de, bijvoorbeeld je zegt de eigenaar die, die zit nooit op social. nou Wij denken dat dat wel een wezenlijk onderdeel moet zijn van je strategie. Hm. Uh, dat ze bijvoorbeeld ook social moeten gaan inzetten om meer zichtbaarheid te creëren en dergelijke. Hm. Dus uh, we challengen ze wel op die growth mindset. En bijvoorbeeld, wij hebben een grote wisselbeker op kantoor... voor iemand die de grootste... Um, fout, zal ik het maar even noemen in plaats van op uh, van, van de maand maakt. Uh -huh. hè? En die krijgt je dan als wisselbeker mee naar huis. En, en dat is ook onderdeel van ons werk. Hè? Dus wij geloven namelijk in als je dingen doet. Uh, die je nog nooit gedaan hebt. dat je potentieel ook resultaat krijgt. die je nog nooit gekregen hebt. En als een bedrijf dus niet vanuit die filosofie durft te gaan werken. van snel uh -huh. itereren, fouten durft te maken. en, en daar ook snel van leren. Uh -huh. dan is het eigenlijk geen kandidaat om met ons te werken. Je noemt al wat kenmerken van dat, uh, van dat growth uh, hacking proces. en hoe dat eruit ziet. Kun je eens ja. beschrijven? in een in in een misschien wel een reële casus van een klant van jullie hoe die samenwerking eruit. wat verwacht je van een ondernemer of van een bedrijf van een organisatie van een merk uh, en wat bieden jullie waar zit hoe zit die samenwerking eruit ja die, die samenwerking verschilt uh, dus we ja. hebben klanten uh, uh, grote klanten waar echt al hele teams op op marketing werken als het ware waar wij dan nog uh, de de wat meer ongebaande paden aan het verkennen zijn hè? waar ja. ze zelf de expertise niet voor hebben maar eigenlijk in hoofdlijnen werkt het eigenlijk altijd zo. Is dat we uh, be beginnen met de huidige situatie in kaart brengen middels een audit. Om, om zo een goed beeld te krijgen van wat is nu de huidige situatie. Waar zijn al nou quick wins te realiseren over die gehele journey uh, van de klant. Uh, maar ook qua uh, website conversie, dus uh, CEO, uh, performance, uh, de retentie en dat soort zaken. Mm -hmm. Dan merk je vaak dat, dat we dingen tegenkomen uh, die wij infrastructuur noemen bepaalde zaken die we eigenlijk eerst op orde moeten brengen... voordat wij vinden dat je tractie kunt gaan genereren. We kunnen geen euro uitgeven zonder te weten wat op die euro terugkomt. Hè, dus ja. voordat we dat gaan doen, zeg maar, willen we dus ook zeker weten... dat we dat uh, kunnen gaan meten. En dan gaan we eigenlijk samen met de klant de groeiambities bepalen... En uh, da da daarin is het echt een samenwerking. Want wij alleen, daar da da hangt nogal iets om dat growth hacking. Hè, is dat het een soort wondermiddeltje is van, uh, oeh, nou, daar gaat ook organisatie groeien. Mm -hmm. Dat is helaas niet het geval. Omdat er veel meer nodig is om een bedrijf te groeien. En ik denk dat er uh, het, het team intern, de, de, de timing uh, uh, uh, van de markt, bijvoorbeeld, überhaupt de ontwikkeling in de markt, de kwaliteit van het product of dienst dat je levert, et cetera. En ergens zit daar natuurlijk ook growth hacking bij. Dus waar die... We, die, die andere elementen moeten wel in place zijn. En uh, onder uh, practice what you preach, jullie zijn zelf, of staan ook niet stil hè? Nee. We nee. uh, <laughs> laatst laat, laat een prijsje gewonnen, was het ook alweer een of andere groeiprijs? Ja, dus we hebben de Gouden FD gezellig gewonnen. Dat ja. betekent dat wij het snelst groeiende bedrijf uh, uh, van West-Nederland zijn. In onze categorie, ik weet eigenlijk niet tot, uh, de dus categorie klein, ik weet niet tot welke Hoeveel mensen groot, heb je nu? Uh, Even denken hoor, er komen er elke maand wel een paar bij. We zitten nu in Nederland op 43. Ik heb een kantoortje in Antwerpen, er zit een man of 7, 8. En we hebben onlangs een kantoor geopend in Groningen. En er zit er een uh, tweetal nu. Dus pak een beetje uh, man of 50, 52. En, die en groei goed. is een doel, hè? Of niet? Um, voor mij is het een beetje praktisch wat je preach. En uh, een beetje laten zien ook wat we, wat we zelf kunnen. En ik moest sowieso wel een slag maken om de expertise in huis te krijgen die ja. eigenlijk nodig is om dit heel goed te kunnen doen. Uh, en daarnaast vind ik het ook mooi om mezelf een beetje uit te dagen omdat die organisatie groter wordt. Om elke keer die puzzel te leggen uh, van, van hoe ga ik dit nu weer organiseren. En, van wie is het bedrijf? Sprints en Sneakers. Is Sneakers verplicht? Uh, niet verplicht. Word, je wordt wel uitgenodigd om lekker je schoenen te dragen. Het zegt iets over onze cultuur en ja. sprint zegt natuurlijk iets over onze werkwijze. Ja. Um, uh, ik, ben, ik heb het ooit samen met iemand opgericht, maar in 2019 ben ik alleen verder gegaan. Heb je en, diegene uitgekocht? Ja. ja en, in 2017 uh, begonnen hè? In 2017 begonnen, in okay. 2019 diegene Was dat uitgekocht. een leermomentje of niet, dat je die, dat na twee jaar uh, die partner uh, afscheid moest als een ondernemer? Uh, ja, zeker. Ja? Ja, omdat ik, uh, nou ja, ja het, we zeggen wel eens, je moet niet met je beste vrienden gaan ondernemen en zo. En dat, allemaal uh, die cliché-uitspraken, maar sommige zijn wel waar. En, uh, uh, ja, achteraf gezien... Uh, had ik dit misschien al eerder kunnen herkennen. Maar het is, het is jammer dat het op die manier moet lopen. Maar aan de andere kant denk ik dat ik uh, sinds 2019 uh, echt een team ben gaan bouwen. En uh, eerder werkte ik nog wel eens met freelancers en zo. En dat doen we nog steeds wel eens. Maar ik geloof wel heel erg in een, een team bouwen. gezamenlijke visie. Ja. Uh, samen delen. Succesen vieren. En dat is wel een belangrijk onderdeel. Uh, maar is de les dat je. Uh, en nogmaals, niks ten nadele van die puntgenie is is. En het is dus niet nee. om hem of haar zwart te maken. Maar nee. is het een tip dat je. Um, ...goed moet nadenken als je met z'n tweeën een onderneming start... Ja. ...over wat je doelen zijn en hoe je het wil doen en hoe je dit wil aanpakken? Ja, ik denk vooral wie welke rol vervult... Dat was een belangrijke learning voor mij. Is dat we zijn eigenlijk straks hoe we gaan met z'n tweeën doen. Maar ik denk dat het heel goed is om met z'n tweeën van tevoren dan ook af te spreken met wie wordt dan waarvoor verantwoordelijk. Ja. Ja, want ik zeg heel vaak: gedeelde verantwoordelijkheid is geen verantwoordelijkheid. Ja. En als je dat ook niet vastlegt, dan is het natuurlijk heel moeilijk om, om op later moment een keer met elkaar te bespreken: van ja, hoe gaat dat eigenlijk? Of groeit dat niet uit elkaar? Of, of ben ik nou eigenlijk dingen aan het doen die uh, de verantwoordelijkheid van een ander zouden moeten zijn? Ja, dus uh -huh. daar. Um, heb ik wezenlijk van geleerd. En ik heb inmiddels uh, een compagnon uh, die zich heeft ingekocht uh, afgelopen okay. jaar, Grijs, uh, slimme vent, heel blij mee ook. Uh, en, en wij hebben dat heel duidelijk met elkaar. Um, komen er veel langs die jullie willen overnemen? Want je hebt onderhand een klein beetje schaalgrootte. Er is natuurlijk een behoorlijke mm -hmm. consolidatie in die bureaumarkt. Uh, ja. Ik heb er een paar hier in de bank uh, gehad. En er ja. zijn natuurlijk een paar als een Jacco, bureaus aan het opkopen. Ja, ja, ja, zeker. Komen ze ook bij jou langs? Ja. ja, beide eigenlijk om gekocht te worden. En, en om, uh, om ons uh, over te nemen. Ja. Waarbij ik, uh, ik weet niet, ik heb een heel, heel, uh, heel fijn team. Er is uh, dus heel veel liefde voor elkaar bij ons intern. En ondanks dat ik echt wel de ambitie heb om heel hard te groeien, weet ik niet of een buy-and-build strategie uh, uh, die cultuur kan behouden. Ik weet niet, dat vind ik nog wel een uitdaging waar ik het ook wel eens met collega-ondernemers over heb. Uh -huh. En nu um, zijn, we, zijn we wel aan het kijken. Kijk, ik denk dat verkopen nooit een probleem is. Alleen al verkies ik geld boven plezier en, en, uh, en, en mijn team dit moment denk ik. Dus dat is uh, dat is momenteel niet aan de orde. Maar het dat het wilde westen is in onze markt, dat is uh, zeker en duidelijk. zelf groeien. Maar dan dan houdt dat houd je dus eigenlijk. Het is wel interessant wat je nu zegt. Nou, aan de ene kant propageer je zeg maar groei, mm -hmm. uh, maar tegelijkertijd zeg je, ook ik vind het wel eng, want als ik te hard groei, dan is dat leuke clubje misschien wel einde oefening. Ja, ja nou, de, de te hard groeien is dus En als je in één keer een club van 20 man erbij zou zetten. Ja. Dan, dan heb ik dus geen screening gedaan op die 20 mensen, of die echt wel heel erg passen bij onze cultuur en of dat uh, matcht, zeg maar. Dus da, daar zou je natuurlijk wel uh, kritisch naar kunnen kijken als je een partij overneemt. Mm -hmm. Maar daar, ik heb, ik heb in 2020 uit mijn hoofd een, een partijtje overgenomen. Yeah. Um, en daar was dat niet zo'n probleem, moet ik zeggen. Maar dat, daar ging het ook niet om hele grote aantallen. Um, maar dat is wel iets waar, waar ik over nadenk. Of dat onderdeel kan zijn van onze groeistrategie. Ja. Om, om op die manier uh, nog een tandje harder te kunnen. Maar je ja. hebt niet een duidelijke stip op de horizon. van over vijf jaar wil ik daar staan. Nee, ik heb wel een persoonlijke B-hack. Uh, ja, dat is mooi noemen. Dat is uh, om, om met 10.000 mensen leuk en betekenisvol werk te doen. Dus waar ik heel erg van geniet is. is uh, uh, als mensen plezier hebben in hun werk. Mm. En uh, dat hebben ze volgens mij bij ons uh, wel. En, en ook mm. dat ze zinvolle dingen doen. Dus dat we bijdragen. En we zijn bijvoorbeeld B Corp. Dat ze bijdragen aan en de wereld een stukje beter maken. En dat hetgene wat je aan het doen bent ook, ook zin heeft. Mm. Dus ik krijg laatst op LinkedIn een keer van... Uh, ze noemen uh, iemand die mensen werkgeeft een werkgever. En moet ik mezelf dan een zingever noemen? of zo? Nu... Uh, zijn we ook wel buitensprinters, sneakers uh, uh, met, met zaken, aan het, uh, zaken bezig die kunnen bijdragen. Dus uh, onder meer participaties met bepaalde uh, klanten van ons. Waardoor je eigenlijk als je participeert in een organisatie. Dat je die mensen ook weer kunt uh, meetellen eigenlijk in die ambitie. Ik weet ook overigens niet of we hem ooit gaan halen. Dat is wel heel groot. En uh, dat is ook niet erg. Want je dwingt je om groot te denken. En ik ja. denk dat dat altijd belangrijk is. Ja. Um, en, en dat we eigenlijk... Vanuit, we, we hebben een, een concept bij Sprint Sneakers. Dat heet Quality of Life. Waarbij we kijken naar de kwaliteit van het leven van onze mensen. En hoe we daar zo goed mogelijk in kunnen voorzien. Dus iedereen die bij ons komt werken. Die doet uh, op basis van de World Health Organization een, een vragenlijst invullen. En dan gaan we kijken naar wat is de score van de kwaliteit van leven. En hoe kunnen we daarin voorzien. Maar dat betekent ook dat we... Bezig zijn van, oké, okay, je komt bij Princess Sneakers werken. Oh, super gaaf, je wordt onderdeel van deze, ik zie het meer als een community. Een soort tribe van mensen die nou, toevallig nu toevallig aan het growth hacken zijn. Uh, maar dat we ook bezig zijn, hey, we hebben ook een co-working op Bali. Hè, daar kun je gaan zitten werken. Uh, 50% van de winst die we daaruit halen gebruiken we om het plastic uit de rivieren uh, Bali te verhelpen. En we hebben een, uh, een samenwerking met een koffiepartijtje die uh, duurzame koffiebonen doet. Dus als je bij ons komt werken... Um, dan drink je altijd duurzame, lekkere koffie. He, dan krijg je altijd thuisgeleverd elke maand. Dus Ik probeer het uh, uh, bedrijf in te zetten om goed te doen voor de wereld... maar ook goed te doen voor onze mensen. En, en dat, ik, ik denk dat ik daarmee op de lange termijn zeg maar, een propositie ontwikkel... die in staat is om echt toptalent naar me toe te trekken. Lukt dat nou goed? Uh, ja, we, want wij groeien echt gigantisch hard. Want, dus, want heel veel van jullie soort bedrijven hebben enorm moeite om aan talent te komen. Ja, dat hebben wij minder, mm. gelukkig. Uh, om, omdat ik denk dat uh, ja, onze cultuur heel sterk is. Dat we heel veel investeren in mensen. We hebben participatiemogelijkheden met aandelen op de blockchain. Maar dat is het, ja, het, het, is, het is niet één knopje waar je aan moet draaien, denk ik. Maar, uh, maar, maar onder meer dit concept. Daarmee denk ik op, op lange termijn iets te kunnen creëren... Um, Waar geen arbeidsvoorwaarden tegenop kunnen. Zou je een... meer de bühne op willen met dit verhaal? Want wat jij schetst um, klinkt best wel een beetje waar veel bedrijven naar aan het zoeken zijn. Hè? Een beetje de, de, de organisatie van deze tijd, of van morgen misschien wel, wat ja. je zo de laatste vijf minuten schetst, ja. is best wel een model waar ik met alle respect, of niet met alle respect, waar ik heilig in geloof. Ja. Uh, we hadden laatst Beltman hier van Tony chocoloni en die kreeg de vraag van er zijn twee soorten jij bent dan een social bedrijf hè? en uh, toen zei hij de dus schelul hij zei er zijn twee soorten bedrijven er zijn uh, normale bedrijven en er zijn asociale bedrijven ah, ja. en, <laughs> en, uh, dat is ook al hele ja. sterke ja. en uh, hij zei en ik ben gewoon een normaal bedrijf ja. en daar mag gewoon geld verdiend worden en heel veel maar tegelijkertijd als jij niet in je DNA hebt zitten dat je die wereld mooi wil maken en jij schets naar een heel totaal plaatje ja. uh, van hoe je om wil gaan met klanten met je mensen met de wereld ja. wat best wel een model is voor een nieuw type organisatie zie je dat ook zo? Uh, ik, ik heb wel de ambitie om daar een soort legacy te creëren. Ja, dus ik ook, ja. ook qua onze cultuur zo, waar ik denk dat we heel goed in zijn. Dat blijkt in ieder geval uit scores die we die we altijd krijgen van het team. Uh, hoop ik ook wel anderen te kunnen inspireren. Ja, dus als je uh, bijvoorbeeld ooit een keer een boek uh, Delivering Happiness van de Zappos die je waarschijnlijk ja. wel kent, dus ja. als we ooit dit concept ook in een boek kunnen vangen of, of, of, of uh, dat we daar andere organisaties mee kunnen inspireren ook. Hè. Bijvoorbeeld, uh, zorg nou eens goed voor je mensen hè, qua mentale gezondheid, maar ook. Hè, dus wat past nog bij deze tijd? Hè? Überhaupt uh, het 40 uur werken wat volgens mij Henry Ford ooit bedacht heeft en zo. Is dat zo. Ja. Ja. Wij Challenge ook alles waarvan we vinden dat we, dat we moeten challengen. Dus we doen elke maand doen we een experiment intern om te kijken van um, moeten we dingen anders doen moeten wij zes uur per dag gaan werken, moeten wij geen vlees meten? eten. Past heel erg bij die growth mindset en bij growth hacking qua filosofie natuurlijk dat Juist. je continu ja. aan het, het testen ja, en het, het, het, het leuke is ook dat je constant nieuwe ervaringen opdoet met elkaar. Ja. Waarvan ik denk dat dat heel goed kan werken voor de de de verbinding tussen mensen. Want je hebt constant een nieuwe ervaring met elkaar en sowieso staan ervaringen boven geld bij ons. Uh, we hebben bijvoorbeeld een hack your list. dus als je een nieuwe collega aandraagt, dan mag je een item van je bucketlist afstrepen. Dus mensen uh, vullen de bucketlist aan uh, en dat kan bijvoorbeeld zijn drie dagen in de Sahara of uh, twee dagen naar Ibiza of uh, dat soort zaken mm. en um, het leuke is dat we voor het aandragen van een klant een financiële bonus hebben en dat onlangs een collega uh, naar me toe kwam en die zei, ja mag ik met die financiële bonus ook wat anders doen? En zei ik, wat, wat, wat wil je ermee doen dan? Ja, ik wil eigenlijk een spel spelen met het team. Want hij werkt van de helft van de tijd vanuit Bali. En hij zei, ja, ik wil eigenlijk een spel spelen met het team. En de winnaar die, die geeft dan een ticket naar Bali, zodat we samen een week kunnen werken daar. Mm. Ja, dus dat, enerzijds geeft dat aan dat mensen dat, dat, dat heel veel om elkaar geven bij ons. En, en heel veel liefde voor elkaar hebben. En twee, ook dat ja, zo'n ervaring blijft natuurlijk iemand veel langer bij. Als je ja. uit het vliegtuig springt tot skydive of zo. Ah, super gaaf dat is leuker dan een bonusje, denk ik. En de sceptische klassieke ondernemer zit nu te kijken, die denken misschien van ja, maar gast, je moet gewoon geld verdienen. Ja. Maar even in het ouderwetse denken: er wordt nog steeds ook geld verdiend. Uh, ik denk Bij dat jullie wel. ja, dus die score van de FD gezellen bijvoorbeeld. dus wij waren qua percentage groei niet de allerbeste. Ik Geloof dat nummer twee 800% was gegroeid, en de nummer drie, nee, de nummer twee 1100%, nummer drie 800%. Ja. Uh, maar wij zijn vanaf dag één heel winstgevend en gezond. En, en ik denk als je dus een quality... Er zijn gewoon mensen bij ons die kunnen ergens anders een vrachtje meer verdienen. Maar ah, dat doen ze niet. Omdat sowieso denk ik de nieuwe generatie andere eisen stelt. En uh, ik vind eigenlijk dat uh, een goed salaris uh, voorwaardelijk moet zijn. En dat dan uh, wat we noemen de secundaire arbeidsvoorwaarden primair moeten zijn. Ja. Uh, heel raar dat, we dat dat je mentale gezondheid bijvoorbeeld secundair noemt. Dat, dat zou eigenlijk gewoon het belangrijkste moeten zijn, is wat je biedt. En dat gaat mm. bij ons, noemen we dat dan quality of life. Dus hoe kunnen mm. wij zo goed mogelijk voorzien in een kwalitatief fijn leven als je bij ons komt, uh, komt werken. Mm. Ja. Waar ben jij? 37. Mm. En dus de gemiddelde leeftijd van je mensen? Oeh, goede vraag. Laag. Ja, uh, ja want ik zag, ik ben er snel doorheen gescrollt, want ik zag. Uh, ik uh, denk 26, ja, 27. Niet, ja. Ja. ja. En ik vind het ook een, uh, een uitdaging om jong talent te herkennen. Hè. Dus uh, jongens die op een 16 al een dropshipping, website hadden. Ja, en ja, e-commerce ja, en uh, dat is top toptalent uit die markt uh, te ja. zien. Uh, Je selecteert niet op de klassieke cv, zou we zeggen. Uh, ik, ik heb volgens mij nog nooit een cv gezien van iemand <laughs> bij ons. Echt niet. Misschien had ik wel een keer het LinkedIn profiel opgekeken... gekeken, maar ook, ook dat niet eens eigenlijk. Ja. Ik geloof heel erg in het, het, het, het dat, dat probeer ik dan wel vaak, wel iemand uit te nodigen op kantoor, omdat ik het belangrijk vind om iemand even te voelen. Mm. Wat, wat, ja dat is soms moeilijker via een digitale call of zo. Ja. Ja, de echte wereld blijft wel van belang. Dat ja, ja, vind ik ook fijn. ja, ja nou, Ik vond dit ook fijn. Dankjewel mm -hmm. dat je er was. Graag gedaan. Uh, en uh, dankjewel voor, uh, voor dit gesprek en heel veel succes met het realiseren van al je dromen. en je, ja. wie, wie weet je b-hack ooit. Ja, ja, zeker. Dankjewel. Voor en het en uh, het dankjewel zijn. voor het kijken naar 7D uh, TV. En uh, zit je hier op YouTube en je denkt van hé, hey, dit is het ondernemersgesprek, vind ik super tof. Hieronder vind je een uh, abonneerknopje en uh, klik erop en je mist helemaal niks meer. En ben je aan het luisteren naar de podcast en je denkt hetzelfde en dat hoop ik, uh, abonneer je dan ook op onze podcast. voor nu Dankjewel. Hoi.